En ik is <tries> Ik heb er ook een Let's do it. Zo, ze stek je elkaar. Dat is maar rakkers, je het te proberen. Dus eerst voor de voederen. Hier komt het voeder uit. En hier moet toch de schouw aan. Ja, Kom goed hè? dat daar een vlammetje komt. En mochten we zeker willen, dat zal wel een vlammetje geven. Ik heb iets, uh, iets, uh, iets uh, bij ontworpen aan het spel. Ik heb hier een schuif aan dus ontworpen. Nog wat extra wind toevoer. Dan ga ik iets d'efter aan zetten, iets mooi voor, voor dat te schuiven. Op mijn brander moeten nog twee klappen komen. Eén voor... Uh, uh, uh, uh, de toevoer van het materiaal en de andere voor, de, voor het zuigen van de lucht, zuurstof, dat soort saps. Deze hier ga ik zo een hendeltje aan zetten en een schuifje aan het einde van de dingen. Ah ja, dat moet ik ook nog doen. Aan de andere kant moet ik nog de schouw zetten, dat mag ik niet vergeten. Okay. lekker letter 1 hè Het te regenen, En ik het op de rest Oké, okay. is het ik mag verder ook. Schaken ook. Trijk goed. Oké. Het wel goed, hè. Het hè. Oei, mooi. Het is een beetje warmer dan ik dacht. 200 graden. Huh? Ah, mooi. Ik denk dat het allemaal goed opgewarmd is. Hoop ik dat er hier ook nog iets in komt, van warmte. Ah ja, dat is waar. Ik heb de zijkant nog niet opengesmeten. Dat ja, is toch wel waanzinnig. 40 graden? Ja hoor, 40 graden. doet dus zijn best zo, dat is de stof en uh, later gaat ik wel zien of dat we daarmee gaan koken, ja of nee. zal wel uh, toen een ander plaatje maken. Sorry, uh, dit was het dan, de rocketstrof. Gaan we nog eens rond we gaan er nog eens rond. Dat is de achterkant hier. Hoeveel graden niet dan nu? Ja, dat is recht op de vlam hè? Nou, Dan zijn we een beetje naast. Zo, het begint toch wel op te lopen hè? Oeh